In opdracht van Centraal Beheer Zakelijk presenteer ik de serie Gouden Duo's, waarin ik in gesprek ga met ondernemersduo's. Hoe is hun samenwerking ontstaan? En wat is het geheim van hun succes? Wat is hun gouden formule? Deze keer praat ik met Mirthe van der Vlis en Joost Esser van Plant B. Dames en heren, hartelijk welkom. Dank u. Dank u. En leuk dat jullie er zijn. Uh, ik wil beginnen met uh, twee uh, stellingen. Dat, dat is altijd leuk om even op te warmen. Zeg maar. Die zijn vreselijk zwart-wit. Dus zijn van die onmogelijke keuzes. Je kent het wel. Hè? Uh, dus dan begin ik, even, begin ik met jou, Mirtha. Uh, winst of groei? groei? Groei. Klant of medewerker? Deze fase: klant. Wat zei je nou? In deze fase: klant. Oké. Okay. Okay. Ja, je nuanceert al direct. Ja. Ja, hallo. W want uh, hoeveel medewerkers hebben we het eigenlijk over? Uh, we zijn dus met drie founders en we hebben uh, een paar freelance chefs. Dus op dit moment. Uh, is het een heel klein team? Vallen er nog even Maar dan kun mee. je ook makkelijk kiezen voor de klant. <laughs> ja. ook, ja. Maar het is ook alle ballen op de klant natuurlijk nu, want jullie ja. zitten in de, de groei. Ja, exactly. ja. Uh, en Maar kun je al over winst praten? Nee. Nee. <laughs> Hij voert altijd het woord. <laughs> ja, we, gaan het, we gaan het hebben in deze, ja, we gaan hebben in. In deze podcast over, over duo's. Laten we vooraf één disclaimer. Eigenlijk is er bij jullie sprake van een trio. Hè, Klopt. Ja, Maarten Gomez hoort hier tussen ons in te staan. Ja. Uh, als de Golden Towner. Ja. Maar die, uh, ja, die heeft het aan ons overgelaten. Heel goed, dat zegt ja. alweer wat. Ja. ja. Uh, zullen we beginnen, even uh, we jullie achtergrond een beetje duiden. Hè? Het leven voor Plan B, laten we het even zo noemen. Uh, hoe ziet die van jou eruit, Myrthe? Uh, ik had een cateringbedrijf. Ja. En uh, ja, dat liep eigenlijk goed. Ik was er net drie jaar mee bezig. Ik had elk jaar eigenlijk een uh, verdubbeling. Dus ja, best wel... Uh, Wie caterde jij? Wie? Ik deed uh, veel bedrijven, ja. maar ook setcatering. Dus films, commercials... Aha. Deed ook een grote beurs in Parijs, uh, zat ik net in de auto uh, aan Joost te vertellen, twee keer per jaar. Waar we een hele keuken opbouwden. En uh, ja, uh, echt van alles. Those dus uh, days, ook events. Zeg maar. ja. ja, veel feesten, ruigoord en dat soort dingen. Ah is dus wel echt heel veel. Maar was, dat was echt met een team. Had je medewerkers en was echt een bedrijf? Uh, was... we, ik deed dat ook met freelancers. Okay. Dus het is wel iets wat uh, ja, waar ik heel uh, bekend nou ja. mee ben. Ja, nou ja, dat heeft ook zijn voordelen. Precies, toch? want ja. toen kwam dus corona en uh, plant Ai. Me lag al op de plank als een idee van mij, en Maarten. Uh, maar te druk. Dus ja eigenlijk zoals veel mensen ideeën hebben en er niet naartoe komen. Want ja, wat ik zei, mijn bedrijf was al drie jaar op rij verdubbeld mm -hmm. in uh, ja, omzet. Dus ook drukte. Ja. Um, en ja, door corona kwam dat eigenlijk binnen één week of twee weken. Waren echt al mijn klanten ineens hadden me opgebeld en gezegd. Ja, lunch moet helaas op, uh, ophouden hier. Event gaat niet door. ja uh, En 2023. toen uh, was het ineens, helemaal Maart, zullen we dan toch maar eens gaan doorzetten nu? Uh -uh. Ja, dus never dus waste a good that. crisis, zeg maar. Exactly. Ja. En wat is jouw achtergrond? Reclame. Dus ik heb altijd een bureau gehad. Centraal Beheer is nog een mooie klant geweest. Oh, ja? En ik heb drie jaar geleden besloten om vol voor de food te gaan. Dus ik was het adviseren een beetje beu. Uh, en waarom vol voor de food? Omdat ik dat ver weg het interessantste vind. Dat is echt de weg naar mensen uh, duurzamer maken. Uh, in mijn optiek begint het altijd met eten. En als je bewust begint te eten, dan uh, ga je vaak met je over reizen nadenken. En dan pas je, je vervoer er mogelijk op aan of je gaat minder vliegen. Uh, kleding komt daarna wellicht, maar het begint allemaal bij eten. Daar hebben we gewoon ver weg de meest intieme relatie mee. Uh, en dat vind ik gewoon superleuk. Ja, het is natuurlijk best wel een trend, hè? De, het gemak van eten, maar wel goed en zo. En uh, we gaan niet meer allemaal naar de supermarkt en het allemaal zelf doen, maar het laat maar lekker thuis uh, bezorgen. Ja. Maar het is diepvries, hè? Klopt. Dat is best logistiek een dingetje, toch? Ja, valt wel mee. Uh, ikzelf ben eigenlijk ook door Plant B diepvries echt gaan herwaarderen. Want uh, ik ben meer van het vers, uh, altijd geweest. Yeah. Maar doordat door ik nu met Plan B natuurlijk eigenlijk alleen maar met uh, Frozen werk... zie ik echt wel in hoe geniaal het eigenlijk ja, is. Ja, het is en hoe raar het is. Ja. Het is supervers. Ja, alleen en, neem ik neem wat ik bedoel, yeah. is van de, hoe het is maar praktisch lastig als bedrijf. Want je moet het yeah. leveren en als het 20 graden is, dan, dan nee, ontmoet dus je En Dus dat is ook helemaal nul, uh, nul probleem. Oh. Want uh, we hebben als uh, logistics partner PostNL... En PostNL heeft gewoon een, een, een sectie hiervoor ingericht. Die een frozen. Met, uh, met bussen met uh, dieptjes erin. Uh, nee, met uh, boksen. Zwarte thermoboxen, die heel moeilijk opengaan. Ik heb een dag staan pakken na Dragon's Den. Dus wel echt uh, heel veel orders. En maar ik had de volgende dag echt drie dagen spierpijn, omdat ze zo moeilijk open gingen. Uh, en dus daar zitten dan blauwe Koelelementen in. Ja. En die doos die gaat dus heel goed dicht. Luchtdicht. Uh, waarom die ook zo moeilijk open gaat. Uh, <laughs> en als ik ze dicht, ga, zet, dicht doe, dan zit Joost mij altijd uit te lachen... omdat ik dan een Thais masseur lijkt, omdat ik erop ga zitten... om ze goed dicht te krijgen. Dus er zit echt wel wat kracht bij. Maar dit klinkt wel als de, zeg maar, de lekkere start-up. Jullie pakken alles nog zelf in. En, uh... We zijn echt piepklein, dus ja. je moet ja. ook veel zelf doen. Uh, ik denk dat het ook heel erg goed is om alles te begrijpen van je bedrijf. We zouden dit moment ook kunnen gaan uitbesteden... maar uh, het is gewoon leuk om dit ook gewoon een paar maanden zelf te doen. Uh, dan weet je ook waar je dadelijk op moet gaan, uh, uh, ja, wat je moet gaan optimaliseren, wat gewoon beter kan, wat slimmer kan. En is er een moment dat jullie dan met z'n drieën om de tafel gaan zitten en zoiets van: Nou, we gaan het nu doen? Is dat echt een momentum? Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? BV opgestart en zo? Allemaal? BV opgestart, ja. uh, alle drie aandelen. Ja, een derde, ja. Een derde, een derde, een derde. Ongeveer. ongeveer. Ja. Hoezo ongeveer? Nou ja, ik ging er later bij, dus dat is alleen maar ver dat je er dan niet helemaal gelijk in gaat. Ah, okay. Maar het is meer een symbolisch verschil dan dat er echt een verschil in zit. Okay. Um, en dan ga je uh, de markt op en dan ga je kijken van oké, okay, wie hebben we nodig om, uh, om, om, um, uh, wel om de bal aan, uh, aan de rollen te gaan krijgen. Ja. Uh, toen zijn we investeerders gaan zoeken. Drag is Den was daarin natuurlijk echt een podium, uh, voornamelijk voor PR. En er was, de, hoe heet ze, mevrouw Harris, die, uh, die klikte erop uh, op aan. Ja, uh, ja super leuke vrouw, echt een hele goede klikken mee gehad ook. En, yeah. uh, uh, ik denk ook dat ze ja zei om de juiste redenen. De, de uitzending is ook best wel geknipt. We hebben er eigenlijk al drie kwartier goed staan praten om ook echt tot de kern te komen wat wij als, als uh, onderneming zochten in een hm. investeerder. Namelijk ook niet alleen geld, maar ook wel dezelfde mindset, impact maken, de wereld beter maken, hm. mooier maken en niet alleen maar uh, winst. Ja, en misschien dat een andere dragon die daar zat daar veel meer uh, om geeft. Uh, ze hebben ook drie ton ik, voor 25 procent. Klopt. En gaat dat door ook, trouwens de deal of is dat nog? Nee, we hebben andere investeerders gevonden die um, uh, in deze fase beter aansluiten. Voornamelijk van, uh, uh, vanuit kennis. Dus uh, er zijn mannen die uh, angel investors zijn van CRISP, de online supermarkt. Ja. Nou, we zijn natuurlijk een direct-to-consumer uh, ja. uh, bedrijf. Dat dus we pakken minder. de hele keten. En zij zit in uh, containers avocados met een briljant netwerk. Super veel kennis, maar het is een, het is een andere tone of voice. Ja. Dus wij hebben gewoon heel veel aan deze investeerders die we nu hebben om uh, ja mee, te na, mee na te denken over het productieproces optimaliseren, mee na te denken over wat je zelf zegt met logistiek. Dat is natuurlijk meer zeggen dat het heel makkelijk was. Niet heel makkelijk, is redelijk te doen, maar uh, daar kunnen we zeker nog wel verbeterslagen in, uh, in ja. maken. Dus het zijn gewoon mensen die ons van uh, bepaalde valkuilen kunnen boeden. En, uh, en dat is rond die investering? Ja. Oké. Okay. Hoe beslis je? Met z'n drieën, want een aandeelhouder aan boord trekken in welke constructie dan ook, ja. dat betekent gewoon veel voor je bedrijf. Zeker. Uh, hoe beslissen jullie dat met z'n drieën? Maar, dat vraag je precies uh, waarom we voor investeerders zijn gegaan of waarom we voor deze desbetreffende investeerders nee, zijn gegaan? Nee, uh, los, los daarvan hoe jullie met z'n drieën beslissen wat voor besluit jullie ook nemen. Hoe gaat dat beslissingsproces ah. met z'n drieën? Nu. Ja, nu het eenmaal zover is. Ja, dat is heel makkelijk. Ja, daarom is een gouden trio denk ik, succesvol dan een gouden duo. Uh, als er twee voor zijn, dan gaat de beslissing door. Dan gaat het format van deze podcast. Ja, <laughs> sorry. Ja, maar dat is een voordeel van dat je met z'n drieën bent. Zeker, er worden ja? beslissingen genomen. Dat moet ja. je doen. En je ja. moet heel veel moeilijke beslissingen maken. En bij ja. uh, en en en, jullie is het gewoon meestal stemmen helder? Ja, maar uiteindelijk is het nu niet voorgekomen dat het twee tegen één... Nee? Uh, nee, we zijn best wel gelijk gestemd in heel veel dingen. En, uh, dus het gaat... Tot nu goed. Dus er zit ja, we hebben ook in. best wel onze eigen expertise. Dus als Joos een keus maakt, dan vertrouw ik hem daarop uh, als het op marketing aankomt. Want hoe hebben jullie dit verdeeld, zeg maar de rolverdeling? Als je kijkt naar nu en naar de komende tijd. Ja, ik doe vooral de, de food, product strategy. Uh, nieuwe, nieuwe maaltijden ontwikkelen. Ja. En uh, op de vloer, uh, dus wel ook de, de chefs aansturen, zorgen dat de processen in werking zijn uh, verbeteren. Optimaliseren en ook uh, in, innoveren, dus dat gedeelte. Ja. En ik heb een stukje HR. En Joost, uh... ik zit dan meer op de commercie en op het merk, dus echt ja. gewoon uh, vooruitgang. En Maart zit op de operatie, meer de business draaien houden, dus uh, we hebben bedrijven in die zin in drie stukken gehakt: keuken, uh, bedrijf en, en, en, en, en, en, merk. en merk en commercie. Ja. Waar staat het bedrijf nu? Hoe, hoe, hoe druk is het? Hoeveel pakketjes gaan de deur uit? Uh, we hebben vorige maand 500 bestellingen gedaan, dus dat komt neer op ongeveer 3500 uh, maaltijden. Ja. Uh, en uh, we hopen, uh, het is het einde jaar, ongeveer op uh, 1500 bestellingen te zitten. Dus er is vrij veel werk in de winkel. En gaan jullie een bedrijf bouwen in de zin van mensen aannemen en zo? Ja, ja? zeker. We zijn nu en... bezig met stagiaires aannemen, ja? dus daar ben ik nu uh, druk mee maar uiteindelijk natuurlijk ook gewoon werknemers en uh, daar zijn we ook nu al rustig aan voor gesprek aan te voeren uh, ja er moet gewoon heel veel gebeuren en uh, de groei komt er wel alleen daar moeten we gewoon hard voor werken en daar hebben we die investering voor binnen gehaald dus ja dan kan je wel gaan wachten op de groei maar we zitten nu in een hele leuke spannende fase En dat is vooral leren leren om geld uit te geven dus we hebben gewoon plannen gemaakt We weten waar we het geld naar uitgegeven we weten uh, Waar we op dit moment het meest aan gaan hebben. Uh, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is gewoon spannend. Hè? Dus dan ga je een platform bouwen en dan denk je... Fuck nee, hoe gaan we dat geld daar nu echt aan uitgeven? Ja, dat moet. Het voelt dit, heel dit, dit, raar. Dit gaat gewoon zo lekker. zo lang niks aan uit kunnen geven. Ja. Maar ja. je moet. Is er al crisis geweest? Hebben jullie al zeg maar, zeg maar, ruzietjes, irritaties? Uh, dat je s'avonds naar huis fietst en je denkt hmm, hmm, Dat? Ik denk dat we daar nu wel uh, juist heel erg... Als we iets voelen, het gelijk ook soort van gaan bespreken en zorgen hoe we daar... Mee omgaan. Of, uh, dus ja, tuurlijk, af en toe dan uh, heb je wel het gevoel van oh, hè, waarom doe je dat zo? Doe ze, kun je een voorbeeld geven? Ze willen juice, uh, Meertes, ze willen juice. Ja. <laughs> ja, lekker zijn. Um, Wat is een de, de juice? Voorbeeld nee, het ja, is een lekker sappen verhaal. Ze. Ja, oh, nee, nee, nee. Ik hoef geen juice. Nee maar, het, nee, maar het wordt altijd concreet. Oh, ik dacht dat het echt een case was. Dat jij juice en van de juice in het pakketje nee, nee, had. Nee, nee. nee, maar kun je het concreet maken dat het spannend was, even. Uh, was het spannend? Nou, ik denk wel dat je um, bijvoorbeeld verwachtingen heel duidelijk moet hebben. En uh, dat we daar laatst wel een, uh, een gesprek over hebben moeten hebben. Van wat verwacht jij eigenlijk? Wat, waar, weet je wel, van elkaar, maar ook van het bedrijf. En ja. ja, als je best wel snel toch ineens met elkaar in zee gaat en ja. je handtekening ergens onderzet. En oké, okay, nu gaan we ineens van dit type bedrijf naar... Dit type ja, bedrijf. Je denkt waar... een vreemd geld aan, Precies. dus je gaat in één keer Ja, moet je wel, op, wel uh... ook gewoon even verwachtingen met elkaar uh, managen? Iedereen is ambitieus en iedereen wil wereldkampioen worden en allemaal super tof. Maar hoeveel ben je bereid om ervoor te laten? Uh, dus dus uh, ja, als, je, als je drie keer per week met je vrienden uit wil gaan, of als je elke avond naar de bios wil, of als je het gewoon heel comfortabel vindt om 40 uur per week te rijden, mm -hmm. dat zijn allemaal dingen. Het kan niet en, en Dus wat ben je bereid om ervoor te laten? En daar zijn we wel denk ik uitgekomen. In hoeverre zijn jullie het verhaal? Ik vind mezelf wel het verhaal. maar ja. En in hoeverre zetten jullie jezelf in ook, in dat verhaal, als, als ondernemers, naar buiten toe? Ja, goede vraag. Nou, we, we zitten hier, dat is een lekker ja. strekpunt. Ja, en waarom ja. zitten even. <gijen>, geen weg hoor je hier, maar. Waarom jullie tweeën? Puur praktisch, omdat uh, Maarten niet kon. Of hoe uh, ja, beslissen nee. jullie zoiets dan? Gewoon praktisch. Gewoon in dit geval praktisch. Ja. ja. ja. Um, en dat zo geldt het ook, want ik zag een mooie foto van jullie met z'n drieën. Weet je wel? Dus dan zetten jullie jezelf echt neer als, als met z'n drieën runnen, zijn we het gezicht van dit bedrijf? Ja. ja. Oké. Okay. Dus geen vreemde sterren of zo, of influencers die het gezicht gaan volgen? Nog niet, maar ik wil dat wel hoor. Ja. Ja, ik vind mezelf geen, uh, geen influencer. En dat zijn de, mijn, mijn collega's ook niet. Oh. Dus, uh, <laughs> ja, het succes van bedrijven is voor ja. het belangrijkste. We zijn uh, niet echt, denk ik, zo de camera, dat, dat we nee. per se alle het zelf willen gaan doen... of dat we onze gezichten op de verpakkingen gaan stoppen. Nee, nee. Uh, het kan ook heel goed wel werken. Als het, als het gaat werken, dan, dan maar, werkt dat. Maar het bij is... ons denk ik minder. Ik denk dat we ook alle drie minder dat leuk vinden of zo. Mm -hmm. ja. Het verhaal moet veel groter zijn dan ons. Ja. Ja. Maar ik denk ook bijvoorbeeld, eet, eet je zelf wel eens plantaardig of vind je dat interessant? Ja, ja ik vind nou ja, het heel interessant zelfs, want ik eet steeds minder vlees. Kijk, en, en dit is dus iets wat ik om me heen alleen maar hoor. Ja. Dus het mooie is, de, het product is ook niet gekomen uit mijn eigen gemis, want ik zelf kan koken en ik vind het hartstikke leuk om te koken. Mm -hmm. Maar meer om het gemis wat ik om me heen echt heb gezien en ervaren. Dus, Bijna iedereen om me heen wil vaker plant eten, koken, eten. Ja. Maar het is er niet als ik zelf... Uh, ik ben dus flexitariër. Ja. Uh, maar wel echt heel bewust. Dus als ik naar de Albert Heijn loop... wil ik graag vaker een plant-based maaltijd daar vinden... Ja. die ook lekker is, is er gewoon niet. Nee. Ik schrok daar echt van toen ik een keer echt zei... oké, okay, nu heeft deze maand niks van, zu van zuivel. En dan is er gewoon zelfs tussen de salades eigenlijk niks te vinden. Dus er is zo'n gemis. En, en ja, ik vind dat heel mooi dat ik dus... Uh, niet vanuit mijn eigen gemis dat doe, maar vanuit een gemis dat ik overal mee heen zie. Ik denk ja. dat daar zoveel kansen liggen. En als je je daarop gaat richten en die mensen weet aan te spreken. Ja, dan kan het bijna niet anders dan dat je uiteindelijk wel groot wordt. Maar dan kan je wel dat, dat groot worden gaan richten. Maar nee, je wil eerst gewoon al die mensen bereiken. Uh, Joost en Mitte, mag ik jullie uh, danken voor, uh, voor al jullie uh, inzichten en, uh, en ervaringen. En jullie heel veel succes wensen met, uh, met Plan B en uh, laten we de wereld gaan veroveren. Ja, ja. Dankjewel, uh, ja, heel uh, bedankt. En dit, was, <laughs> uh, dit was Gouden Duos, dankjewel voor het luisteren. En uh, op centraalbeheer.nl slash ondernemen vind je nog veel meer informatie en inspiratie voor ondernemend Nederland. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgend duo. Boom